Ik heb een nieuwtje voor je, of eigenlijk heel groot nieuws. Uh, ik vind het super spannend, want het is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Uh, ik ben gevraagd om een boek te schrijven door Daisy Goldijn van expertboek.nl. En het eerste wat ik dacht was, uh, nou ik kan boek schrijven over video. En ik heb er eens een paar nachtjes over liggen draaien. En er ging natuurlijk van alles door mijn hoofd heen. En ik dacht me van, ja, waar ga ik dan precies over schrijven? En waar haal ik de tijd vandaan om een boek te schrijven? Uh, moet ik het video nou wel in een boek stoppen? En nou ja, hoe ga ik dat allemaal doen? Nou, en ik kan je nu verklappen uh, dat ik een knoop heb doorgehakt. En uh, dat ik een boek ga schrijven. En waarom ik dat wil is, uh, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Um, het is mijn missie om alle zelfstandige ondernemers in Nederland, maar ook in België, uh, zover te krijgen om zelf video's met hun smartphone te gaan maken. Zodat ze, um, nou ja, dat ze zich laten zien zoals ze zijn en dat ze daarmee nieuwe klanten aantrekken en een beter inkomen gaan verdienen. En ik wil dat graag zo laagdrempelig mogelijk maken. En ik weet dat dat kan, uh, want als ik het kan, dan uh, kan jij het ook. Uh, en het fijne aan dit traject is, uh, waar ik nu dus in ga, of waar ik eigenlijk al mee begonnen ben, uh, is dat ik niet alles zelf hoef te doen, waar ik ook geen tijd voor heb. Uh, Daisy gaat mij helemaal helpen bij het schrijven, het redigeren, het opmaken... ...maar ook bij het uitgeven en promoten van mijn boek. Nou, dat is natuurlijk ideaal, want dan hou ik tijd over uh, voor het helpen van mijn klanten. En uh, Daisy schreef zelf uh, ook meerdere boeken, uh, zoals deze expert tips voor ondernemers die een boek willen schrijven. En ze helpt ondernemers uh, dus ook bij het schrijven van hun boek, waaronder ook Hugo Bakker... Uh, ...die op het moment dat ik deze video opneem op uh, nummer 2 van managementboek.nl staat... ...met zijn boek uh, Expert Tips voor kennisverkoop online. Nou, dat is natuurlijk helemaal super. Uh, nou goed, ik wil een boek schrijven waarmee jij als ondernemer echt verder komt. Uh, dus als jij het voor het zeggen hebt, uh, waar moet mijn boek wat jou betreft over gaan? Wat wil jij per se weten over het maken van video's en ermee gaan verdienen? En wat wil je ontdekken als je straks op de bank ploft en het boek openslaat en uh, de eerste hoofdstukken hebt gelezen? Nou, Laat het me vooral weten in een reactie onder deze video. En uh, dan ga ik nu weer gauw verder met pennen, want anders haal ik mijn deadline niet. Oké, okay, toodaloo!